In de dikte, 8, 10, 12 mm. Ik ben toch niet gek, maar ik was dat wel. Ik kan wel geen rechte hoeken plooien, maar aan gaan ons werkstuk zien aan te passen, dat we geen recht moeten doen. Dan kunnen we daar een korter bord bocht maken. Dat is iets verder dan 90 graden. Goed gereden. Maar, dat is niet al. Ik heb ook nog een centreusje gemaakt. Uh, dat is een centreuze, dat dient om uh, dingen rond te zetten. Ik heb het al eens een keer geprobeerd met een uh, ring. Uh, dat is toch de allemaal uh, dus, uh, Dat is om van alles rond te zetten. Nu ik heb dan dat met een motor of dat met hat, de hand, dat ook met de hand. Maar ik heb dus uh, gekozen om de motor te gebruiken. Ik ben nogal langs de kant tegenwoordig. Wat wordt er wat gebeurd? Dat ijzer dat wordt geduwd op 3 punten. 1, 2, 3 punten. En hier rolt dat tussen. En dan zie je, dan gaat dat beginnen te plooien. Dus we steken dat daar tussen, van onze motor aan. Tegen daar tussen, ik laat het daar doorlopen. Zet dat weer een beetje hoger. En ah, we laten die al doen. En dan komt hij schoon. Dus Zo'n rond. Voor lange stukken heb ik ervoor gezorgd dat mijn motor in twee richtingen kan draaien. Dan moet ik niet iedere keer terugkomen. Dan er niet iedere keer tussen uitnemen. Dus je ziet dat eruit dat gaat goed. Ik zal er nog een moment mee leren werken. En dat is de bedoeling om iets te plooien dat dan een schone bocht maakt. Want ik heb mallen en dat, dat werkt niet zo goed. En zo maak ik dus mijn wielen voor mijn driewielers. Dat ik binnenkort weer ga produceren en verkopen. En dat is voor de willeke te maken, nu kijk. Dat laatst, maar laat. Enzovoort, zal Zullen we gewoon moeten bijwerken. Want mijn willetje neer is die 100%. Dat is redelijk te goed hoor.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 Hallo! Ah, daar is het. Smeden en slijpen is niks zo ongezond als dat. Hè. We zetten het er nu weer op. Halen we. Zo. Wat is de bedoeling? Naar deze kant, ja. Dat heb ik gemaakt van, eigenlijk, er was een oude slijp, slijpschijf. En dat heeft ook een directie. En dat zit dus... Uh, dat is dus hier eigenlijk het slijpgedeelte, de slijpschijf normaal gezien. En hier zat de motor. Dat was zo'n heel lauw. En ik dacht, ik ga dat zo doen en dan kan ik dat ronddraaien. Kijk. En dan krijg ik mijn krol. Dan zet ik de volgende erbij. Zo. En dan trek ik mijn krol door. Normaal gebeurt dat niet meer. En dan hebben we ons krol. moeten we doen, ze nog wat plat kloppen en zo. En dan komt dat allemaal in orde. Iedereen heeft dat niet gezien. Dus dat is dan het krullenijzer. Dat is ook zo weet dat ik een keer moet gaan bijwerken. Want hier is nog een klein binnenkist gemaakt. Maar tot op al de jaren zijn een dienst bewezen. Wat is dat hè? Ja. jaren zijn een dienst bewezen. En dat werkt nog altijd. Dat is heel goed grief. Zo'n krulletjes te maken hè? Ik moet dat even proberen maken en het is een beetje rust. Ik ga alles proberen maken. Zo dadelijk dat uh, zoals van een slijpmolen. Heb je nog gezien? Heb je het nog niet gezien? Ik zal hem eens laten zien. Ah, kom, kom maar eens mee. Kom. kom eens met papa mee. Kom een keer met papa mee. Ja, wat is papa hier? Kijk goed. Is dat niks. Van een slijpmolen. Jij uit elkaar gedaan, proper gemaakt, want met een borstel dat erop stond, die was niks meer waard. Dan heb ik gezegd in mijn eigen, dan maak ik hem in één keer helemaal proper. Nee. Uh, ja, niet onder meer, dat is ook krap natuurlijk. En, en dan heb ik de en zo ga ik al mijn greven wat proper maken. Hè. Wat denk je er Goed hè? Ja, want ik ga terug beginnen. Ik heb terug een opijzer besteld, dan gaan we terug uh, uh, misschien tafelstoelen, maar ik ga eerst beginnen met tuinprullen, tuin, uh, En tuinprullen zo lekker uh, een met een bloempot. Ik heb het al een keer gedaan. Daar ga ik weer mee beginnen. O, oh, zo het, het gemakstje. Goed. Nu weten we het, hè. Farrenmachines, hè. Ho, ho. Ongelooflijk. En ik heb het nog niet gedaan, want ik had nog iets in mijn, in mijn gedacht. Maar, uh, ik heb het opgeschreven, maar uh, ik ben het vergeten.